En de wedstrijd is begonnen. Balbezit Barendrecht. Gelijk een diepe bal. Tarek Evren. Tarek Evren nu aan de linkerkant. Verleden week begon die aan de rechterkant. Maar. Wederom Stef Nijland. Mooi Paasje. Om lekker mee te nemen die bal. Heel mooi, combinatie. Nicky van Hilten, jammer. Strak voorgezet. Bal uh, Net onderschept, uh, uh, Sem de Wit. Geen uh, rare acties daar. Zo, dat doet hij toch wel heel erg knap, Sem de Wit. <applaus> El Ghazouani. Naar binnen. El Ghazouani. Las, las van Wetering. En rolt die bal erin. Nee. Ik dacht even door het effect dat hij erin zou rollen maken. Er wordt nu duidelijk wat meer druk gezet door DVS. Zodat ze snel weer de bal kunnen pakken. Dit is het moment wat heel gevaarlijk kan worden. Daar heb je Sergini. Heel goed verdedigd. Nicky van Hilten. Het tweede moment voor bovenliezen uh, op de. Mooie bal uh, Omar. op El Omar El Ghazouani. Zoekt zijn tegenstander, denk ik, op. Dat doet hij. Daar naar binnen. En een ja. penalty. Ja, hij raakt hem toch heel lichtjes aan. Toch weer Omar El Ghazouani. Mooie dribbel. Door zijn uh, individuele kwaliteiten. Inderdaad. Mooie dribbel komt hij? komt hij? en het over prima. hij hey, uh, lijst zich een beetje te verstappen of zo, maar uh, ook een beetje raar. gaat er even een zitten. 1-0 weer. last van Wetering gaat er geluid bij zitten. dus uh, praat ik even door. het is uh, Niki van Heilte. De bal weggewerkt, Baredrecht wil omschakelen, maar het is uh, Huber. Draait terug, had uh, misschien door kunnen zetten. El Ghazouani lichte overtreding. En een uh, zet van uh, nummer 26, dat is niet nodig. Van achteruit mee naar voren gekomen, Stef Nijland, voorzet, valt bij de tweede paal. Het is Tim van den Berg, geen buitenspel, dan moet er zo'n bal erin. Dat is zonde, in de dertigste minuut. Van de stoep stond er al, Joey Joman, klaar. Komt die bal daar. Oeh, wow, ja, aan Huiskamp. Prima. Op tijd, erbij. Doet zijn werk wel. Maar nogmaals, kan niet echt zijn stempel nog drukken. Oeh, weer een foute paas nu van uh, Huissen. Daar kan Davies van profiteren misschien. Wie weet. Daar gaat Nicky van Hilton weer op grote passen. Scherpe voorzet. Oeh, oh oh. oh. Lars Miedema. Nu zien we oh het voorbij komen, Pieter. Het is 0-2 bij ASWA VVG. 0-2. Dit is Gaat het handballetje. Oh, Maarten van Dijk. Lars Middema. Kom op, Lars. Nou, een beetje risicovol uh, Danny, Monster. Max van Dijk. Zijgini. Mooie voorzet. Oh, oh, oh. 100% kopkans. Olijf, veld. Robert. Prima voorzet. Mooie paas, Tarek Ever. Nou. Oh, ja, ja, ja. Lars Niedema. Wat zal hij daar blij mee zijn? Wat een prachtige voorzet van Stef Nijland. En Lars Midema, Yes, yes, yes. Um, Harkema's boys Tedoko nog steeds 4-1. Nu een, uh, een gevaarlijke aanval van uh, Barendrecht. De bal wordt uh, daar voorgezet. Oh, daar komt van de stoep. Maar ja, het vizier hebben ze daar uh, echt uh, heel hoog staan bij Barendrecht. Maar, oh ja, dit is, dit is weer een kwaliteit van uh, Omar El Ghazouani. Stef Nijland, Stef Nijland. Stef, hij geeft hem toch voor. Oh, oh, oh, jammer, jammer, jammer, jammer. Overtreding, denk ik, maar... De Schijnt echt wel naar doorspelen. Nou, Lars Miedema. De beslissing. De beslissing. Nee! Niet. Jammer. Jammer voor Lars. Nou, bij deze stand wippen we zomaar weer over de lijstaanvoerder heen. Dovo. Stef Nijland. Prima. Mooi gelijk doorgespeeld. Lars Huber nu. Oh! Stef. In alle vrijheid. <laughs> Hij kan zijn shirt er wel bij opvreten. Stef Nijland. Rustig terug. Controle. Goed, goed in beweging. Lars Huber. Altijd aanspeelbaar. Helemaal naar de andere kant. Goed gezien. El Ghazouani. Hij wilde die iets te veel. Ah, Stef Nijland, goed. Vuile meters. Energieke uitstraling hoor, Stef. Nou, daar gaat hij. Nicky van de hielphe! Ja, ja! Wetschrijt is beslist. Prachtige paas. De tussendoor, Stef Nijland. Wat ben je daar goed in. Geweldig. 3-0. Zal hem ook goed doen, uh, onze Nicky van Hilton. Lang geblesseerd geweest. Niet alweer een foutje mee, maar ook even belangrijk ja. zijn met een doelpunt. Zeker, zeker. Is nog gegund. Wederom in de diepte lopend. Stef Nijland. Wat gooit hij er een bak energie in? Wat een enorm verschil met uh, het eerste seizoen. Hier, toen viel het wat tegen tweede seizoen kwam er langzaam maar zeker uh, wat meer uh, progressie. Maar nu uh, is hij helemaal weer in een oude vorm. Müller, Müller. Jammer, Paas komt net niet aan. Sem de Wit, goede controle, goede Paas. Müller. Nicky van Heelte, Maarten van Dijk. Sam de Wit, prachtige paas. Nicky van Hilten. Mooi steekballetje. Oh, Jam, Jammer, Jam. Goed gevoetbald. En uh, een rest een corner. Verkeerd paasje. Abla. Komt wel eens voor. Tim van den Berg. Sam de Wit. Ja, dat kan die. Wow. Las, las. Geen penalty. Nee hoor. Sportler staat inmiddels bovenaan met ACV en Dovo. En daar voegt DVS zich ook bij. En, en ik denk dat GVVV daar weer overheen gaat. Die komt op 26 punten. Voorwaar, voorwaar. Superspannende. Oh, weer die paas van Maarten van Dijk. Stef Nijland. oh, och, och, och, och, och, och. Wat mooi. Wat mooi. Voor Stef Nijland. Jongen, jongen, jongen, jongen, jongen, jongen. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Prachtige paas van Maarten van Dijk. Schitterende stift. Maarten van Dijk, allereerst van harte gefeliciteerd met deze fantastische overwinning. Ja, dankjewel, Piet. Um, wat, uh, wat, wat, wat vond je er zelf van? Uh, heb, heb, je, heb je lekker gespeeld? Ja, het was voor mijn inkomen uh, eerste helft was vrij stug. Um, ja, je weet ook niet wat Barendrecht gaat doen natuurlijk. En Naarmate de wedstrijd de ging het steeds beter. Uh, speelden we dicht bij elkaar. Um, ik denk wel zes of, zeven, zes of zeven mannen om de bal. En je heb je ook veel makkelijker. En ik denk heel veel kansen gecreëerd. Maar je, je voelde je weer als een vis in, in het water in deze wedstrijd, heb ik het idee. Want je, je pakt niet alleen ballen af, maar de, je strooit met pasers heerlijk. Het is toch een, een, een, lekker om, om mee te voetballen met, deze, met dit team. Ja, dat is ook zo. Ik heb Frank naast me, ik heb Huber voor me, uh, Stef voor me. Ja, ze zijn allemaal om mijn jongens zijn met de bal. Um, en als ik zelf een paar keer de bal afpak, dan krijg ik vertrouwen, dan gaat de passing beter. En dan uh, durf ik ook gewoon ballen ja, achter de verdediging te leggen. En dat ging vandaag hartstikke goed. Het lijken mij een mooie tijden om in zo'n team te spelen, maar ook in zo, met zo'n team te trainen. Ja, eigenlijk is het hele jaar Simon we dat we zoveel kwaliteit hebben. Um, en soms komt het eruit en dan weer niet. En vandaag komt het er duidelijk uit en hebben uh, we een hele mooie aanval gecreëerd. Uh, verleden week kwam het er ook al, uh, al uit, maar jullie ja, beginnen langzaam maar zeker toch in een vorm te komen waar, waarvan ik denk: ja, nou, zo moet het. Ja, en twee keer uh, vier goals, Piet. Dat is hem. Ja, precies. Ja. Ja dat, is mooi. ja, dat is inderdaad helemaal mooi. Maar um, de, de, de inhoud die je, die je hebt, hè, daar, daar sta ik soms ook een beetje van te kijken. Hè. Waar, waar komt dat vandaan? Ja, het was veel lopen. Um, ja, in de coronatijd heb ik veel hard gelopen om, uh, om conditie op peil te houden. Veel duurtraining. En ik denk dat ik daar nog profijt van heb. Um, en het is altijd lekker als je voor staat, dan gaan de meters wat makkelijker zeg maar, dan dat je achter staat. Dus uh, dat hielp ook vandaag. Goed voedsel, dat ook. Gezond voedsel. Mams, mams uh, zorgt ervoor. Kip met rijst. Nee, uh, nou ja, gewoon genoeg koolhydraten van tevoren uh, binnenkrijgen. Nou ja, Godot, die helpt ons ook mee. Dus, uh. Michael Bogert zegt uh, pasta met uh, vodka. Dat is ook uh, hartstikke goed. Is dat zo? Nou, dan ga ik aan de vodka zo. En de pasta die, uh, die laat ik even staan. Ja, is goed. Gefeliciteerd en nogmaals. Uh, en een heel goed weekend. Uh. Ja, dankjewel, dankjewel. Voor mij en uh, voor uh, DVS-TV. Uh, uh, Henny in het Hof. Uh, Grote uh, muziekliefhebber. Uh, uh, uh, met name de band, uh, denk ik. Uh, dat vind je toch uh, fantastisch, hè? Yeah. Je weet wat voor muziek ik heb. Uh, ben, heb je goed gedaan, uh, Piet? Oké. Okay. Hey, uh, je hebt, uh, denk ik, uh, vanmiddag uh, genoten. Ja, ik heb genoten. Het was uh, uh, leuk om weer terug te zijn, punt 1. Het is leuk om weer op het veld te staan met spelers die uh, maar één ding willen en dat is gewoon gewoon plezier maken en, en, en uh, het beste van zichzelf kunnen brengen. Dus ik stap in in de groep die, uh, nou, die al bezig is gegaan uh, na het vertrek van, St van, uh, van Peter, met Stef uh, met Stefan. En uh, nou, we zijn mee doorgaan. En uh, ik zag. Vandaag in ieder geval van mijn kans als ik het heb kunnen zien na één week. Dus uh, zag ik gewoon een paar uh, hele leuke dingen op het veld staan. Maar ook heel veel dingen waar we mee verder kunnen. Dus, uh, en de prachtige 4-0-0 staat. Dus ja, ik was wat tevreden. Eerst eerste tien minuten was uh, even een beetje erin komen. En, uh, maar, maar toen de trein eenmaal uh, liep. Ja, dan als een diesel uh, over uh, Barendrecht heen. Ja, vergeet je niet. Barendrecht vind ik echt een hele goede ploeg. Ze hadden nu als dit soort ploegen gewoon in één keer voorkomen. Hebben ze zoveel routine en zoveel klassen. Ja, dan, dan, dan kunnen ze ons ook met final van de, van de mat afstikken en, en dat is ook geen garantie dat we de volgende keer tegen hen ook weer zo'n resultaat neerzetten. Maar wat je wel ziet is dat uh, de eerste tien minuten moet je kijken hoe lopen ze, hoe staan ze en wat zijn ze gewend en wat ben ik gewend. Dus het kan zijn dat ik zeg je moet terug terwijl ze gewend zijn geweest om naar voren te gaan. Nou, dat is even wennen natuurlijk voor die jongens. En uh, op een gegeven moment kon ik wel een beetje de inkrijgen wat ik graag zie. En in die zin van wat ik vraag, dat ze dat dan ook begrepen. En dat het dan niet uh, allemaal nu in, in één keer één wedstrijd naar voren komt, dat is hartstikke logisch. Dus daar hebben we ook weken voor nodig. Maar je zag in ieder geval, dat vind ik heel mooi om te zien, de bereidheid om elkaar te helpen was, was heel erg hoog. Maar ik zei ook voor de wedstrijd, het is niet alleen bereidheid, het is ook, ook kwaliteit wat je aan de bal moet laten zien. En uh, het grappige is dat uh, Stefan is fantastisch uh, begonnen met heel veel balverlies uh, te werken. Wat heel veel duidelijkheid geeft in hoe doen we dat. En wij zijn deze week geprobeerd te zeggen, oké maar... maar als je de bal hebt, hoef je niet zoveel in balverlies te doen. Dus als je goed doet en goed staat in balbezit, dan wordt het soms ook wat makkelijker. Ik, ik, ik dacht na een half uur van, uh, nou, ik, ik, misschien geeft hij toch uh, Stefan wat meer gelegenheid om, uh, om, om te coachen. Maar het coachen zit gewoon in jouw hart. En je, dat kun je niet nalaten. Na en, en, en dat deed je ook. Maar Stefan heeft die rol ook. Ik kom er nu nieuw bij. en Het is echt niet zo in één keer van, uh, en die komt erbij en die gaat in één keer uh, praatjes. Dat is helemaal niet de bedoeling. Alleen je wil natuurlijk wel, ik kan heel moeilijk coachen op uh, iets waar ik misschien niet zo achter sta of wat ik niet begrijp. Dus dan is het logisch dat ik probeer de dingen te zien die ik uh, denk dat wat, wat in mijn ploeg zou kunnen passen. En daar heeft Stefan alle ruimte in, want Stefan, ik is niet zo van, ik ben nu hoofdtrainer, Stefan is assistent. Nee, we zijn met z'n tweeën, zijn we begonnen. We hebben een hele duidelijke taakverdeling. Hij doet dit, ik doe dat. Dus alleen, ik, ik, ik sta wel graag nu even, want dat, dat zal verrassend zijn vergeleken met mijn eerste periode hier. Maar nu ben je nog druk, omdat je graag wil zien wat er moet staan in de organisatie. En dan hoef je je later niet zo druk te maken. Maar in mijn latere periode, bij, bij Dato, in het begin, dan zet je alles neer. En later, nou, dan hoef je eigenlijk helemaal niks meer te zeggen, want dan is het bekend. Maar het is heel logisch dat de groep nog niet bekend is in wat ik allemaal denk dat je in bepaalde situaties moet doen. In 2009, toen je hier uh, aankwam, toen is er een proces uh, ingezet door jou zelf. Uh, ja, echt, echt, ja, ja, met z'n allen, procesmatig was je toen uh, bezig. Nu uh, kom je erin in een, in een team wat heel veel kwaliteit uh, heeft. En uh, ja, dat moet je toch wel uh, heel positief stemmen. Zeker, maar ik zeg bij al mijn teams waar ik ben, zeg ik van, jullie kunnen veel meer dan je denkt dat je kan. Dus doe nou ook gewoon wat je kan. En je mag plezier maken en je mag op het cel staan. Het was fantastisch weer vandaag. Het was een leuke sfeer op de tribune. En je mag het doen waar je het liefst hebt. Dus maak er dan ook plezier van. En dat, dat hebben ze ook onder Peter gedaan. Dat is, ik, ik heb het altijd zo'n hekel van als mensen zeggen: ja, maar toen en dit. Iedereen heeft zijn stinkende best gedaan. Peter heeft zijn stinkende best gedaan. De groep heeft zijn stinkende best gedaan. En op een gegeven moment heeft dat helaas geleid tot het afscheid. En daar kan ik helemaal, ni en helemaal niks over zeggen. Ik weet alleen dat Peter is een hele topcollega waar ik al heel lang ik heb mee samengevoetbald. Dus ik, ik vind het fantastisch wat Peter hier heeft neergezet. Dat ze bijna vorig jaar nou, net niet zijn gepromoveerd. Dan had je al tweede klasse gehad. Of tweede divisie. En nu probeer ik het uh, over te nemen. En ga ik doen wat ik denk. Wat bij mij past en bij de poort denk te passen. Mooie woorden, Henny. Uh, vanavond uh, genieten. Even up on uh, cripple tree. Uh, uh, even opzetten. En uh, <laughs> geniet van de muziek. En uh, van het weekend. Uh, ja.